Knip. Ja. <laughs> ik heb wel een tip. Het is best wel belangrijk denk ik dat je de fragmentjes niet te lang maakt, want een computer is geen tv. En mensen vinden het al snel vervelend om uh, lang naar een computerscherm te kijken op de een of andere manier. Dus twee minuutjes is lang zat.